En ik sta nu zijn, want het is een vaas interview, want zijn is en november, en ik en Thijs die gaan vragen dingen doen. we gaan vragen mensen als aan zwarte pieten kanaal de ik in Oké, okay, wacht even, totdat ik wensen. Nou en er of ergens een zwarte pieter daar ook. Dat is een uh, groot geschiedenis daarvan. Of zoiets. I don't know. Hallo! Hallo! Hallo! Ik had een vraagje. Nou vooruit. Wat vinden jullie nou van uh, zwarte pieter? Het is kufferjaardig. We hebben <laughs> geen commentaar van nee? nee? Nee? Wij vinden het... Uh, ja, Pieter moet gewoon uh, zwart. Dat vinden wij. Vrouwen ja, zijn we ook zwart. Ja. trouwens zijn we ook zwart. Nou, zwart is goed. Als van oud. Nou, tof. Dus uh, we blijven dat oh, doen. Vorsteen, ja. Helemaal ah, goed. ik ben er helemaal mee. <laughs> ja, hè? Top. Mag ik jullie er wat vragen? Ja, vertel. Ja. Oké. Okay. Wat vinden jullie van uh, Pieter gedoe? ja goed. Ja, Piet genoeg, dat, um, dat, dat blank en dat... Uh, onzin. Ja, onzin. Ja, ik ook. Zwart blijft goed zwart. Ja, ik bedoel, dit is eigenlijk um, ons ding. En wij laten ze ook met andere geloof laten we helemaal met rust. En dan vind ik dat ze ons ook met rust moeten laten. We doen niemand kwaad, dus waarom zou je dan uh, daar Nee, ik, over is Nee, eigenlijk zeggen we juist dat de Pieten super goed zijn, want die geven alle cadeautjes. Ja. Dus eigenlijk is het een compliment, zo zie ik het. Dat ben ik het met mij eens. Ik ben zo blij dat de gewoon niet zo racistisch zijn. Niet alle wel. Nee. Zoals deze. <grijg> Wij niet hoor. We zullen het ook nooit worden. Nou, dank jullie wel. Ja, geen probleem. Nee. Meneer. Ik mm. heb wat mannen oh, Wat vindt u nou van dat hele Sint-Klaas? Mooi toch? Ja? Ja, dat is leuk. Ik vind het een mooie dag? Ja, hartstikke mooi. Oké, okay. en uh, van, uh... van de Pieter dan? Ook hartstikke mooi. Ja? Ja. En dan maakt u niet uit of het zwart zijn of me? Nee, Pieter niet woord. tegen. Ik ken, die moet hier gewoon vertrekken. Dat, dat is mijn mening. Ja. Harde mening, maar dat is wel mijn mening. Ja, daar ben ik het wel gewoon een klein beetje mee eens. Volksfeest, hè? Ja. Nou, dank u wel. Dank. Ben je ermee tevreden of niet? Ja, ik wel. <laughs> ik ben er mee. Hoe vind jij het dan? Ik? Uh... Zeg eens eerlijk. Ja, nou, ik ik, Mij maakt het niet zoveel uit, maar de uh, Zwarte pieten is wel... Heb je je niet op laten naaien door ouderen? Nee. Ik ben nog jong. Nee, niet echt, niet echt, uh, want oh, nou, ja, ik, ik ben opgegroeid met Zwarte pieten oh, nou, dat is uh, mooi. Dat is toch leuk? Ja, inderdaad. Dat het is kinderfeest, hè? Ja. Zelfs ik kom nog, bij 70. Ja. Is... Dan kom, ja is... kom nog even kijken. <laughs> ja, oké, okay, dankjewel. Waar doe je het voor? Voor school of zo? Ja. Oké, dat is... Okay. Oh, is goed, jongen. Prima. Tot ziens! Meneer, hey, yeah. had wat mogen vragen? vragen? Natuurlijk! Gave je wat mogen vragen over Sinterklaas? Ja! Ja! Wat is je indruk van Sinterklaas? Inhoudelijk? Ja. Jij doet geen uh, mededelingen over de. Oh, oké. Okay. Nee, dat heb ik afgesloten. Dat heb ik vandaag. Uh, maar viert hier zelf wel Sinterklaas? Ja. Uh, Heeft u kinderen? Ik heb, ik heb daar verder geen mening over nu. Uh, oké. Okay. Ja? video willen afsluiten, weet je wel. Politie 1 in 2 bijna natuurlijk. Ik heb iemand nodig om al een video... Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Komen we Dus. vond je is het niet Zeker een blauw duim. Je wilt niet meer abonneer. Dan zie je het zeker de volgende keer weer.